Hallo, ik ben Justin Winkelman, Smit en Heinemakelaars. We zijn hier op de derde verdieping aangekomen van dit uh, jaren dertig pand in de Hoofdelpleinbuurt. En ik laat jullie eerst even de slaapkamer zien. We beginnen hier even met de grootste. Prima geschikt voor een uh, tweepersoonsbed, zoals je ziet. Dan hebben we hier de kleine slaapkamer. Dus de woning is ook geschikt voor een uh, klein gezin eventueel keuken, ook aan de achterkant. Dus ik denk dat je hier wel het een en ander aan kan verbeteren, maar in de basis is die prima. Balkon. Je ziet hier vrij rustige binnentuin. Nou, dan gaan we even naar de badkamer. Deze is Vrij eenvoudig uitgevoerd met een douche en een toilet wastafel. Vrij eenvoudig te moderniseren. De grootste ruimte. Je ziet veel licht doorgebroken en natuurlijk het mooiste plekje in de erker met uitzicht op de Westlandgracht. Ik hoop dat jullie snel komen kijken. Um, tot snel!